Via office.com klik je op de profielfoto rechtsboven en klik je daarna op Mijn Office profiel. Klik daarna op Profiel bewerken. Klik op het camera-icoontje. En selecteer je foto van je computer. waarna Microsoft hem zelf in je profiel zet. Als je vanaf nu een e-mail stuurt via Outlook, dan zullen anderen je profielfoto zien zoals afzender. Nou, stel ik open Outlook, dan zie je bijvoorbeeld in de rechterzijbak al dat de foto hier staat. Nou, stuur dus een mail of ga hier via Teams, dan zien anderen die foto ook.